We hebben hiervoor al gekeken naar hoe verschillende kenmerken in het leven worden beïnvloed door enerzijds het milieu en anderzijds het genotype, om gezamenlijk het fenotype te vormen. Daarnaast hebben we ook gekeken naar wat het genotype nou eigenlijk is. DNA op chromosomen in de vorm van genen met allelen. En vandaag gaan we ons werkelijk bezighouden met de vraag hoe erft dat nou over? Hoe leidt zo'n genotype... Nou, tot een fenotype. En hoe komt het dat jij redelijk op je ouders lijkt, maar niet echt helemaal? Hoe komt het dat ik blauwe ogen heb, terwijl mijn beide ouders bruine ogen hadden? Hoe komt het dat sommige mensen kleurenblind zijn, terwijl hun ouders, terwijl dat volledig genetisch bepaald is, maar geen van hun ouders ook maar enige teken vertoont van kleurenblindheid? Ik hoop jullie vandaag hierbij mee te nemen. En daarvoor wil ik eerst een heel klein stukje herhalen van de vorige les. Genen. Wat waren genen ook alweer? Genen, dat waren dingen die zaten op chromosomen. Dat waren stukken DNA. En elke. En je hebt 46 chromosomen. 46 chromosomen. 23 chromosomen paren, 23 van je moeder en 23 van je vader. En elk van die paren bestaat dus uit twee homologe chromosomen. Dus twee chromosomen die er ongeveer hetzelfde uitzien en die dezelfde genen bevatten. Maar die genen die konden dus verschillende variaties hebben. En die verschillende variaties die noemen we allelen. Van elk gen heb je dus... Twee versies. En dat kunnen twee verschillende of twee dezelfde allelen zijn. Elk gen heb je twee keer. Eén keer komt hij van je vader af en één keer komt hij van je moeder af. En dan heb je dus de keuze. Het kan zijn dat je ofwel twee keer hetzelfde allel hebt, dezelfde variatie op dat gen... Of twee verschillende allelen. Als je twee keer hetzelfde allel hebt, dan ben je homozygoot voor dat gen, zeggen we dan. En als je homozygoot bent voor een bepaald gen, dan is het fenotype dat door dat gen veroorzaakt wordt. Bijvoorbeeld uh, of, je, of koriander voor jou naar zeep smaakt. Het wordt voorspelbaar beïnvloed. Stel je hebt twee maal dat allel voor die gevoelige geurreceptor. Hè, daar hebben we het vorige keer over gehad. Dan weet je zeker koriander smaakt naar zeep. Maar het kan ook zijn dat je twee keer juist het ongevoelige geurreceptor hebt. Dus on, het gem voor de ongevoelige geurreceptor. Dan smaakt koriander zeker weten niet naar zeep. Maar je hebt lang niet altijd dat je twee keer dezelfde allelen hebt. Soms heb je twee verschillende allelen en dan noem je dat heterozygoot, dus niet homozygoot. En deze twee allelen die zullen wellicht je fenotype verschillend beïnvloeden. Het kan soms zijn dat beide allelen tot expressie komen, dus dat beide, beide allelen invloed hebben op je fenotype, en dan noemen we dat codominant. Dan zijn allebei die allelen terug te zien in het fenotype. En dat fenotype noemen we dan een intermediair fenotype. Tussen het ene homozygote en het andere homozygote, zou je kunnen zeggen. Maar het gebeurt ook voor heel veel genen dat slechts één van die twee allelen tot expressie komt. En dan hebben we het over een dominant allel. En. Het allel dat niet tot expressie komt in die combinatie noemen we dan een recessief allel. En als je heterozygoot bent voor een bepaald gen. En dat gen dat is... En die allelen die zijn dominant en recessief. Dan kun je zeggen dat je een drager bent voor het recessieve allel. Zoals we bijvoorbeeld hebben over oogkleur. Oogkleur wordt bepaald door meerdere genen. Maar even heel simpel zou je kunnen zeggen... Mensen met een bruine oogkleur, of mensen met allelen voor zowel bruine als blauwe oogkleur, die, hebben, die zijn heterozygoot voor dat gen, of voor die genen voor oogkleur. En het dominante allel is dan het allel voor bruine ogen, maar ze zijn, ze zijn drager voor dat recessief allel van blauwe ogen. Dus mijn ouders, die zouden allebei zowel bruin genen kunnen hebben voor bruine ogen als blauwe ogen. En dan zou dat op de een of andere manier bij mij uitkomen als iets met blauwe ogen. Als het nog niet helemaal duidelijk is, geen probleem. We gaan nu gaan wij precies laten zien hoe je hiermee kan puzzelen. En hoe je uiteindelijk kan proberen om dit soort fenotypes te voorspellen in kruisingen. En daarvoor wil ik jullie voorstellen aan een, hele, een heel mooi beestje. Een beestje noemen we de vergel. En vergels uh, dat zijn heel interessante dieren. Ontzettend interessante dieren. Vergels die hebben namelijk een vachtkleur. En die, die vachtkleur die wordt veroorzaakt door maar één gen. Dus maar één gen. En dat gen dat kent twee allelen. Dus dat kent twee variaties. Je hebt een allel voor rode vacht, die noemen we even VR. En een allel voor gele vacht, die noemen we VG. Als, jouw homo, als het fenotype van een bepaalde vergel homozygoot is voor VR, dan kan je dat opschrijven als VR-VR. Dat zijn namelijk je twee allelen voor dat gen. Dan is het fenotype een rode vacht. Aan de andere kant, stel je bent homozygoot voor VG, voor het allel voor een gele vacht, kun je ook opschrijven als VG VG, dan blijkt jouw fenotype gele vacht te zijn. Maar wat nou als twee vergels zich gaan voorplanten? Als wij een rode en een gele vergel gaan kruisen en kijken wat voor nakomelingen eruit kunnen komen. Dat gaan wij doen door systematisch op te schrijven hoe dit zou werken. En als we dit systematisch op willen schrijven, dan moeten we ons aan bepaalde regels houden. Allereerst moeten we dus goed het genotype opschrijven van die twee ouders. Die twee ouders... Die noemen wij de parentesgeneratie, of de P-generatie. Parentes is Latijn voor ouders. En die P-generatie, we weten dat het genotype, dat was homozygoot. Bij de ene voor het allel met de rode vachtkleur, En het andere was homozygoot voor het allel voor de gele vachtkleur. Nou, die hebben wij afgekort, die allelen, tot VR en VG. En omdat ze homozygoot zijn, zou je kunnen zeggen, ze hebben twee keer VR of twee keer VG. Dus zetten wij neer VR, VR of VG, VG. Typen weten we ook meteen. Bij VR, VR is dat een rode vacht. Bij VG, VG blijkt dat een gele vacht te zijn. Eén van de allelen van elke ouder wordt doorgegeven. Je hebt één chromosoom van je vader en één chromosoom van je moeder in elk chromosoompaar. En dat is een Telkens ook als jij kinderen zou krijgen, geef je ook één van die twee allelen door. En de kans om één van die twee allelen door te geven, dat is uh, praktisch gezien 50% kans voor allebei de allelen. Dus dat maakt niet zoveel uit. Maar als je homozygote ouders hebt, dus homozygote voor een bepaald gen, dan kun je natuurlijk maar één allel doorgeven. Je hebt namelijk maar één allel. In dit geval kan de rood dus alleen maar VR doorgeven, en de v gele alleen maar VG. En wat blijkt nou? Deze nieuwe generatie, de filii generatie, F1. filii dat is Latijn voor kinderen. Die blijkt het allemaal oranje, die blijkt het allemaal oranje vergels te bestaan. Met andere woorden, deze vergels, die zijn heterozygoot. Dat weten we. We hebben het genotype. Je krijgt van de ene ouder krijg je VR, een andere VG, die allelen. Dus die komen samen. Het fenotype blijkt te zijn dat ze een oranje vacht hebben. En dit is dus een intermediair fenotype. is een fenotype dat tussen de twee andere fenotypen in ligt of in elk geval een combinatie is van alle twee de En deze allelen VR en VG die blijken dus codominant te zijn, want ze hebben allebei effect op het fenotype. Maar wat nou als wij die F1, die filie 1 generatie ook weer zouden kruisen? Om dat even goed uit te werken, ga ik met jullie een echt kruisingsschema maken en die echte kruisingsschema's die als je in de biologie later werkt en zeker als je in uh, overerving, en erfelijkheid werkt, zul je heel veel van dit soort kruisingsschema's zien. Een kruisingsschema is altijd op dezelfde manier opgebouwd. Je pakt je twee ouders en in dit geval noemen we het nog steeds de F1 generatie want we hebben de parentes-generatie, de P-generatie hebben we al gehad. We pakken de twee ouders en van die twee ouders bepaal je welke gameten deze kan maken. Dus welke allelen deze ouders door kan geven. Zoals ik al zei, één van de twee allelen van ouder wordt doorgegeven aan de volgende generatie. En heterozygoten, die kunnen allebei hun allelen doorgeven. Met wat ik al zei, ongeveer een 50-50 kans. Dus allebei is het even goed mogelijk. Nou, hoe schrijven we dat dan op? Dan hebben we, hier hebben wij zo'n schemaatje gemaakt. En dan schrijven wij bij elk van de bovenste kanten, schrijven wij de allelen op. Als wij kijken hier bovenin, dan zie je dat daar 1 VR staat. En een VG. Dit zijn de twee allelen die vanaf deze ouder kunnen komen. En hier, ook weer VR en VG, dat zijn de twee allelen die van deze ouder kunnen komen. Vervolgens gaan wij deze allelen gaan wij in dit schema zetten. Dus hier zien wij vr staan, hier zien wij vr staan, hier zien wij VR, vg staan. En dan uiteindelijk, zul je zien, daar zetten we dus vr neer. Ja, die komt van deze af. En hier zetten we ook vr neer, terwijl we hier vg en vg neerzetten. De volgende stap doen we dat voor de andere ouder ook. En wat je dan ziet, is dat ook weer hier, hè, VR, deze VR, wordt uiteindelijk deze VR, en ook hier deze VR. En dit zijn allemaal mogelijke genotypes voor de nieuwe generatie. Het zijn allemaal mogelijke genotypes, en die leiden tot een bepaald fenotype. Laten we even gaan kijken. Wat we hier dus zien is we hebben hier het genotype VRVR -VR, en dan weten we nog dat leidt tot het fenotype rode vacht. VGVR leidt tot oranje vacht. Maar VRVG dus dan zie je dat de vr van de ene ouder komt, maar de vg van de andere ouder, die leidt ook tot een oranje vacht. En dan als laatste vgvg, VG, leidt tot een gele vacht. Dus wat je ziet, is dat je hier, heb je twee ouders die allebei oranje zijn, allebei een intermediair fenotype hebben. En in de volgende generatie, die noemen we, omdat dit al de f1 generatie was, noemen we dit de f2 generatie. Ik zie je weer een grote verscheidenheid. Een grote variatie aan fenotypes. 50% van F2 als je. Er is een 50% kans, dus een helft kans. Dat, je, dat, volgende, dat, een vol, dat een kind van deze twee ook weer een oranje vacht heeft, omdat hij heterozygoot is, er is een. 25% kans dat hij een rode vacht heeft, omdat hij homozygoot uh, VR heeft als genotype, dus VRVR. VR. En er is ook een 25% kans dat hij een homozygoot VG genotype heeft, en dus een gele vacht krijgt. Vergos, die hebben we eigenlijk niet alleen variatie in vachtkleur. Ze kunnen ook een hoorn hebben. Een hoorn op hun hoofd. En ook dat is weer afhankelijk van maar één gen. Of zij een hoorn hebben of niet. Eén gen met twee allelen. Een allel voor wel een hoorn hebben. En een allel voor niet een hoorn hebben. Nou, als je dan weer hetzelfde trucje toepast. Als genotype homozygoop lijkt voor een allel voor wel een hoorn. Dan heb je als fenotype een hoorn, natuurlijk. Als je homozygoot bent voor het allel dat je geen hoorn hebt, dan is je fenotype natuurlijk ook geen hoorn. Nogmaals, een homozygoot genotype geeft een heel voorspelbaar effect op het fenotype. We kunnen nog even verder oefenen met die kruisingsschema's. Gaan we kijken wat er gebeurt als ze deze kruisen. We hebben van deze twee, hebben wij de genotypes hebben wij gekregen. He, ze waren allebei homozygoot voor het allel van hun kenmerk. Dus deze die had, dus die bovenste die had H en H, de hoofdletters. En deze had H en H, de kleine letters. En dan kunnen we hetzelfde trucje kunnen we weer toepassen. Dus eerst gaan we kijken naar deze hierboven. Deze H, die, gaat, die verplaatsen wij naar deze verschillende vakjes in het kruisingsschema Enzovoort. En ook natuurlijk van deze gaan wij weer, up, zetten wij daar neer en zetten wij daar neer. Enzovoort. Wat je nu ziet, is dat als je twee homozygoten kruist, met twee verschillende allelen. Dan krijg je wederom, net zoals vorige keer, krijg je een volledig krijg je altijd heterozygoten. Maar wat blijkt nou het fenotype te zijn? Fenotype blijkt te zijn dat, ondanks het feit dat deze heterozygoot zijn, dus dat ze zowel een allel hebben voor wel een hoorn als een allel voor geen hoorn, blijkt het fenotype. Blijkt een hoorn te zijn, blijkt met hoorn. Dat betekent dus, zelfs als je 100%, 100 kans hebt op een heterozygoot genotype. En het fenotype is dan een hoorn. Dan kunnen wij zeggen dat een van die twee allelen, die is dominant. Allel H, hoofdletter, is dominant over allel H kleinletter letter, allel kleine A. Alleen h-kleinletter is dus recessief. Dat geven wij in, deze, in dit soort kruisingen geven wij dat ook aan met zo'n hoofdletter en een kleine letter. Dus een hoofdletter h en een kleine letter h. Of een hoofdletter a en een kleine letter a, dat maakt niet zoveel uit. Als het maar een hoofdletter en een kleine letter zijn. En dan gaan we nog één keer kijken naar een kruising en ditmaal weer tussen heterozygoten. Tussen die heterozygoten die we net hebben gekregen. Nou. Dan maken we weer zo'n schema. Zo'n schema zoals we net ook al de hele tijd hebben gemaakt. En dat vullen we weer in. We weten nu, deze ouders zijn allebei heterozygoot, Dus we weten, hij kan oftewel een hoofdletter H doorgeven. Ofwel een klein letter H. En ook aan deze kant en deze kant. Is weer hetzelfde verhaal dan zetten we die weer in het schema. Die hoofdletter, die hoofdletter H gaat hier, die hoofdletter A gaat hier. De kleine letter H die zetten we hier neer en de kleine letter H zetten we hier neer. Dan nou, doen we dat ook weer voor de andere ouder. De hoofdletter H zetten we hier neer. De hoofdletter H zetten we daar neer. De kleine letter H zetten we daar neer. En klein letter h zetten wij daar neer. En wat ga je nu zien in het fenotype? Je kunt het misschien al voorspellen. Je ziet HH, de hoofdletter H, hoofdletter H. Er komt natuurlijk het fenotype wel een hoorn uit. Hoofdletter H, klein letter H. Komt ook het fenotype hoorn uit. Hoofdletter h, hoofdletter h, hoofdletter H, klein letter A komt ook een gehoornd fenotype uit en dan als laatste die kleine letter h kleine letter h heeft een fenotype zonder hoorn. Oftewel, net zoals vorige keer heb je 50% kans op een heterozygoot genotype, 25% kans op een homozygoot genotype van de ene kant, 25% kans op een homozygoot genotype van de andere kant en nu Kun je echt in het fenotype wat anders zien, dan zie je dat 25%, er 25% kans is op een fenotype zonder hoorn. He, natuurlijk, want dat fenotype zonder hoorn dat is alleen maar klein letter H, klein letter H. Maar er is zowel een 25% kans op deze als een 50% kans op die heterozygote. En dat bij elkaar, 75% van de gevallen, zul je een fenotype krijgen met een hoorn. Het dominante fenotype. En nu kun je dus ook zien dat deze heterozygoten, dat zijn dus dragers. Zij hebben, zijn, zijn dragers voor een kenmerk dat zij niet laten zien voor een allel. Wat niet tot uitdrukking komt, niet tot expressie komt, maar in hun kinderen wel tot uitdrukking kan komen. Dus bijvoorbeeld, als we even helemaal terug gaan naar het voorbeeld van mijn ouders. Mijn ouders waren blijkbaar allebei dragers voor, voor allelen voor blauwe ogen. En die zijn bij mij zijn die eindelijk samengekomen. Dit was een lange. En ik hoop dat jullie het hebben begrepen. Probeer zoveel mogelijk vragen te stellen als er dingen nog niet helemaal duidelijk zijn. En vooral lekker hiermee oefenen met die kruisingsschema's. Ik wens jullie heel veel succes.